Goedemorgen, welkom op een nieuwe dag van het ITUC-congres. Linda is nu in sessie gaan in de plenaire zaal, maar er gebeurt meer vandaag. Precies, vandaag zijn er grote discussiebijeenkomsten waar allemaal vakbondsmensen samenkomen om te hebben over onderwerpen waar we wereldwijd mee bezig zijn. Dus over organizing, dus hoe organiseer je mensen, hoe krijgen we er meer actieve leden bij, uh, over minimumloon en over de toekomst van werk. Waar, kan jij, waar kijk jij het meest naar uit? Ik denk dat ik naar de bijeenkomst ga over minimumloon. Dat is echt een van de grote onderwerpen op dit congres. Ook een groot onderwerp trouwens in Nederland. Uit informatie van de Wereldvakbondsorganisatie, dus de ITUC, blijkt dat 84% van de werknemers vindt dat dat minimumloon veel te laag is. Dat je daar niet van kunt leven. Als je wil reageren op deze uitzending gebruik dan hashtag ITUC18. Nou, die wordt al heel veel gebruikt. Die wordt al heel veel gebruikt. Vind je leuk? Uh, we hebben veel uh, mooie reacties gekregen op de eerste uitzending. Maar ook veel mensen zeiden van ja, hoe leuk jullie ook zijn. Meer mensen voor de camera is wel zo goed. Dus dat gaan we ook doen. We gaan op zoek. Uh, uh, ongelijke betaling, dat is eigenlijk uh, economic violence werd het genoemd. En dat vind ik heel interessant om daar uh, met uh, andere vrouwen hierover te praten. Ja, wel ja, nou goed. Qu'est-ce que c'est le plus important dans le congrès aujourd'hui bon, En tant que jeune, jeune leader de, de la Guinée, de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, je crois que la question d'employabilité est au centre de mes préoccupations. Et parce qu'actuellement, nous pensons que euh, cette question doit être au centre de toutes les préoccupations des organisations syndicales. Et en tant que jeune leader, je crois que les réponses appropriées doivent être données. Oh, als een kwestie van de employabiliteit. Hey, ça... Linde is er even niet, dus ik mag uh, vragen stellen. Ik ben mean, in... Uh... Our country has 93% of the informal economy in our total labor workforce and most of them are women. So our union, we are a women's union and we are uh, organizing the women workers in the informal economy since last four decades now and we have organized around two million members in our union who are women workers in the informal economy. Very impressive. I like that uh, from so many countries the, in different places uh, people are fighting for their rights and they are sometimes they, they win and sometimes they lose also but I think the power is still with them so this is a when we come here then we get a power uh, of strength and we can take it back to our union and we uh, fight again. Kathleen, dit is je 78 e congres. <laughs> so we gebruikten het als een day om te gaan stemmen. To de to, to president te zeggen dat we een minimum wage nodig hebben. We need a living een You nodig. Know, de laatste review was in 2012, dus so we willen het nu. Dat was in 2018, in May, on Labour Day. And the president made a direct to the Minister of Labour to convene a tripartite consultant in Labour Council. And we had to go to is yes. yes. Ja, het is een fantastische bijeenkomst. Heel veel mensen uit heel veel landen. Nou ja, hartstikke leuk altijd. Uh, ook moeilijke discussies over de toekomst van de club en over het toekomstige leiderschap. Wie wordt de nieuwe algemeen secretaris. Dat de, de sfeer is niet alleen maar goed, ik maar zeggen, want veel vechten, en dat zie je wel vaker als de club onder druk staat, dan gaat met elkaar de tent uitvechten in plaats van met de werkgevers of overheden. Maar wij, ik hoop heel erg dat wij in ieder geval met onze constructieve benadering die wij meebrengen, een goed team hier, dat we een klein beetje bijdragen aan een goed resultaat. Ja, heel goed. En het hoort er al een beetje bij, toch, die strijd? Ja, er is altijd wel iets. Hè? Er is altijd wel gezeurig zeik. Uh, ook goede discussies. Ik had net was in de goede discussie over, uh, nou ja, wat moeten we nou met de solidariteit met de Palestijnen, de bezette gebieden, in de zaal heel veel mensen, inclusief de, de Israëlische vakbeweging. En echt uh, vond ik een hele goede, serieuze, respectvolle discussie. Ich